Right sorry, sorry, het is de you know concept. <laughs> Hallo, ik ben Jiva En ik ben Nelly. En welkom in, in onze drugslab. Drug wij proberen hier twee keer per maand verschillende soorten drugs uit om te zien wat voor effect dat heeft op ons lichaam. Dus als jij benieuwd bent naar een bepaalde drugs, laat dat even achter in de comments. En wie weet gaan wij het dan uitproberen. Ja. Of als je benieuwd bent naar een bepaalde setting, laat het dan ook even weten. Er is een leuke locatie waar wij dan die drugs uitproberen. En deze week waren Spectro Phantom en Get Your Paper benieuwd naar Nelly aan de alcohol. Ja. En deze slippertje vond het dus echt super leuk als ik ging drinken in een karaokebar. Dus dat gaan we doen. Ja, en het is niet zomaar een karaokebar, het is een Japanse karaokebar. Dus ik zeg Nelly, trek je kimono maar aan. Laten we gaan. We zijn er. Wat zie jij er prachtig uit. Oh ja, helemaal in stijl. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Hoezo, je hebt uh, wel vaker gedronken toch? <laughs> ik ga altijd toch wel echt een beetje mijn grenzen over met alcohol. Je wordt er ook niet echt heel knap van ofzo. Dus... Nee. Ja, ik heb de afgelopen weken niet gedronken. In Nederland kennen we standaard glazen voor wijn, bier en voor sterke drank. En wat veel mensen denken is dat je bijvoorbeeld van een biertje minder snel dronken wordt dan van een glaasje sterke drank. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet waar, want in elk standaard glas zit ongeveer 10 gram alcohol. Wel is het zo dat als je een glaasje sterke drank drinkt, dat het veel geconcentreerder is en dat het dus veel harder binnenkomt. Dus waar heb je zin in? Ja, uh, Ik zeg een shotje. Ja, dat wil jij ja, ja. <laughs> Nou oké, okay, dan gaan we ook gewoon aan een shotje. Wat een tequila. Oké, we hebben een promilagemeter bij ons. Daarmee kunnen we meten hoeveel alcohol er in je bloed zit. Alcohol wordt door je bloed vervoerd langs al je organen en komt ook langs de longen. En het wordt afgegeven aan je longblaasjes en dit adem je dan weer uit. Dus ja, je adem kunnen we meten hoeveel alcohol jij in je bloed hebt. Ja, als het goed is nog niks. Nou, oké. Dus dit is ons beginpunt. Ja. Heel goed. Tadaa! Oké, okay. we gaan gelijk even goed beginnen. Een beetje zout op je handpan. Nou jongens, in Nederland zeggen wij dan proost. Snel die citroen, snel het citroen. Juist. Vieze hè? Nou, je hebt net je eerste shotje tequila achterover uh, geslagen. En wat er eigenlijk nu gebeurt, is de, de alcohol gaat via je slokdarm naar je maag. Vanuit de maag wordt het opgenomen in je bloedbaan. En dan gaat het naar je hersenen. En daar verdooft het. Dus dan ga je denk ik wel wat merken van de effecten van alcohol. Ja. Dames en heren, we zijn hier nu natuurlijk niet voor een normale uitzending van drugs. Maar vandaag gaan wij een shotje weggeven. Ik ben Ellie, dit is Ziva. Luister. En <laughs> huister. I'm crazy like a fool. What about it daddy cool? Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. Now you're out of sight. Show me how you Ook bij alcohol zijn de set en setting heel erg belangrijk voor hoe je het ervaart. Of je een man bent of een vrouw, dat speelt een hele grote rol, want vrouwen hebben minder... Lichaamsvoeg dan mannen, waardoor de alcohol sneller wordt opgenomen. Het maakt ook uit of je zwaar bent, of je veel gegeten hebt van tevoren, of juist helemaal niks. Ja, en ook de omgeving speelt een hele belangrijke rol. Ja, wat de sfeer is, of wat voor temperaturen het bijvoorbeeld is. Dus daar moet je ook altijd goed op letten. Ik heb het zo even, mag ik even dit uit? Voor mij mag je even ja, niet ook uit. Ja, ja. ja ik vind dus mezelf dus best wel leuk na twee drankjes. Alleen, ik merk gewoon op een gegeven moment dan die controle kwijt zijn, dat vind ik niet zo fijn. Nee, dat snap ik. Ja, je bent gewoon je remmen kwijt omdat je hersenen verdoofd zijn. Dus je kan ook gewoon niet meer nadenken over nee. de gevolgen van je acties. Zo stom. Dus ik zeg nog proost. Nou, je lever doet er ongeveer 1 tot 1,5 uur over om één standaard glas alcohol af te beken. Dus ik kan je voorstellen als je bijvoorbeeld vijf biertjes drinkt, dan is je lever zo'n vijf tot zeven en een half uur daarna nog steeds bezig. Het hè? Ja. ja er gebeurt toch er ook wel dat je heel kort slaapt, dat je de volgende dag denkt, nou ik ben gewoon nog steeds een beetje dronken. Hè? Ja. Ik ben wel benieuwd of je nog in een rechte lijn kan lopen. <laughs> Laat maar zien. Oké. Okay. Oh, dat gaat echt heel netjes. <laughs> ja, echt. Ik doe echt alsof ik aan het turnen ben. Oh, klein, klein wankeltje, maar. <laughs> Ja, oké. Okay. Ik zag een klein wankeltje, maar het gaat nog heel goed. Ja, hè? Dus ik zeg nog een drankje. Oh. Nee, je hartslag en je ademhaling die versnellen als je net begint met drinken en uiteindelijk vertragen ze weer als je door blijft drinken. Je bloedvaten verwijden zich en dat merk ik ook wel heel erg aan jou, aan jou Want jij wil de hele tijd je kimono uitdoen omdat je het zo warm hebt, hè? Ja. Je hebt ook een minder snel reactievermogen en je coördinatievermogen wordt ook minder. Run around, right. Oh de man is weg. Oh, nou ja ik merk dat ik af en toe minder geconcentreerd ben. Dat ik zo denk, oh vet leuk en dan denk ik, oh even lekker, even dansen. of dan denk ik, oh even een slokje nemen. mag allemaal hè, ja. dat voel je fijn. Nou ik merk wel dat je wat vrolijker bent, je hebt meer zin om uh, door te drinken. Je hebt ook minder remmingen, want aan het begin had je er niet per se heel veel zin in om te gaan zuipen. Je pakt meer die teksten, je bent uh, harder aan het zingen ook. Absoluut niet Hallelujah is en blond, dark en en en strong and en yeah. Sorry, sorry, het is de drank. <laughs> het is gewoon de drank. Het ligt echt aan de drank. Alcohol geven, me, dat mag niet van elkaar. Helemaal. Ik word ook altijd namelijk een klein beetje stout van alcohol. Ik word stout. Ja, jij wordt wel een beetje jij. Ja. Ik merk ja. het wel. Nu valt het bij jou nog wel mee, maar als je nog heel veel door zou drinken... dan heb je kans dat je van alcohol ook een black-out krijgt. Dat is best wel ernstig, want dat betekent dat je hersenen... de informatie uit je korte termijngeheugen niet meer overbrengen naar je lange termijngeheugen. En dan kun je dus de dag erna helemaal vergeten zijn wat er is gebeurd. En als je echt veel doordrinkt, dan verdoof je steeds meer gebieden in je hersenen. Uiteindelijk kom je bij het gebied wat de controle heeft over je ademhaling, over je lichaamstemperatuur en over je hartslag. Als de alcohol dat aantast, dan kun je in coma raken of dan kun je zelfs overlijden. Ik heb het wel echt reten naar mijn zin. Ja? Ja, normaal gesproken heb ik het ja, echt helemaal niet leuk gevonden. Want dan had ik dus de hele tijd gedacht, dit kan ik helemaal niet. En nu denk ik echt, het maakt me helemaal niet uit en ik vind het ook echt heel leuk met jou. En wel goed dat je hetzelfde drankje aan het drinken bent. Ja, want anders dan als je verschillende drankjes drinkt, dan heb je echt nog meer giftige stoffen en dan ga je echt heel snel kotsen. En dan kots ik al kotsen kan snel, dus dat wilde ik niet. Dus ik houd bij deze tip. Als je alcohol drinkt, irriteert dat je maagslijmvlies en je produceert meer maagzuur. En dit kan ervoor zorgen dat je maagwand gaat samentrekken en hierdoor word je misselijk en kun je zelfs gaan kotsen. Het is niet verstandig om alcohol te combineren met andere drugs. Als je het bijvoorbeeld combineert met cocaïne, dan maakt je lichaam de giftige stof coca-ethyleen aan. En dat is extra belastend voor je lever en voor je hart- en bloedvaten. En het is ook nog verslavender dan cocaïne of alcohol op zichzelf. Wanneer je alcohol bijvoorbeeld combineert met uh, GHB, dan gebruik je dus twee verdovende middelen. En dan is het risico dat je oud gaat nog veel groter. Bij langdurig en overmatig gebruik van alcohol kun je zowel fysiek als geestelijk verslaafd raken... Uh, de geestelijke verslaving is eigenlijk dat je denkt dat je het nodig hebt en dat je je anders niet meer kan vermaken, bijvoorbeeld met uitgaan. En de fysieke verslaving uit zich echt in het feit dat je lichaam ziek wordt als je het niet meer hebt. Dus dat kun je merken aan dat je begint te trillen, dat je zweetaanvallen krijgt, uh, dat je problemen krijgt met slaap en dat je last hebt van bijvoorbeeld spanning. Ja, ik ben wel benieuwd wat de promilasemeter zegt, Kijk want uh, je kan het altijd nog wel eens onderschatten. Ja. Wow. 1,3. <laughs> ja. Dat is best wel veel. Okay. Grappig, terwijl ik, ik, ik voel wel dat ik een beetje dronken ben. Wel ergens, als ik denk, als ik heel goed mijn best zou doen, zou ik nog wel kunnen autorijden. Nee, nee. Maar dat is dus jouw zelfvertrouwen dat hier nu uh, aan het groeien is. <grijgene> en je renningen die, die aan het afnemen zijn. Maar nee, je kan zeker niet autorijden. Een welbekend risico van het drinken van alcohol is natuurlijk de kater. Die is eigenlijk wel onvermijdelijk. En dat uitzicht dan in ja, misselijkheid, trillend gevoel, hoofdpijn. Hoofdpijn, hele belangrijke. En dat is eigenlijk een vocht tekort dat je. In je lichaam werd aangedaan door drinken van alcohol. Ja, ik ben uh. heel benieuwd hoe je er morgen aan uh, terugdenkt. <lacht> ik denk dat het uh, wel interessant wordt. Ja, ik ook. Ja. <lacht> maar het was wel gezellig. Het was wel gezellig. Dat alcohol niet goed is voor je korte termijn kregen, dat is een feit. Want ik ben die hele day after totaal vergeten. Nou had ik eigenlijk de volgende dag nergens last van. Dat was voor het eerst in mijn leven een mazzel. Maar ik had al gelijk in de avond een kater. Ik had vet, vet, vet, vet pijn in mijn kop. En ik word echt heel erg misselijk. Maar het is hier ook echt 35 graden. goede tip is drink water tussendoor. Want dat scheelt echt voor de kater. Um, als je nou nog een leuke locatie weet waar we iets moeten gaan gebruiken. Zet het dan even in de comments. Doe die duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren op ons Instagram account. Love you long time. Bye.